Wij zijn Voice. Onze favoriete uitdaging is de ultieme bereikbaarheid voor jouw bedrijf. Wij gaan jullie telefooncentrale in de cloud zetten. Waarom, vraag je? Ik zet de voordelen even voor jullie op een rij. Met je cloudcentrale is jouw telefonie volledig locatie-onafhankelijk. Simpel gezegd, je bent overal bereikbaar. Vijf toestallen op kantoor. Drie bij je werknummers thuis en één in het buitenland? Dat kan prima. Het enige dat je altijd nodig hebt, is een internetverbinding. Jij en je collega's zitten misschien niet meer samen op kantoor, maar wel samen in hetzelfde netwerk. Extreme flexibiliteit. Beheer jouw telefonie eenvoudig en snel via een online beheeromgeving. Pas op elk moment aan daar hoe jouw bedrijf op dat moment bereikbaar moet zijn. En dat kan trouwens ook via onze app. Groeit jouw bedrijf, dan groeit jouw telefonie met je mee. Wij bieden oneindige schaalbaarheid. Nieuwe gebruikers toevoegen is kinderspel. Weg met dure uitbreidingen van de klassieke telefooncentrales. Jouw telefooncentrale gaat mee met zijn tijd, constant in ontwikkeling, volgens de nieuwste technologie en afgestemd op de wensen van onze klanten. Van ondernemers verwachten we niet dat ze een hele dag aan hun telefoon toestel zitten. Met de Voice ben jij overal bereikbaar, zowel voor je collega's als voor je klanten. Klinkt goed, toch? Dit is hoe het werkt. Wij plaatsen jouw telefoonnummer op jouw online telefooncentrale. Hier kan jij dan eenvoudig instellen wat er juist moet gebeuren wanneer jouw telefoonnummer gebeld wordt. Personaliseer met keuzemenu's, meldingen, openingstijden. Kortom, volledig op maat van jouw bedrijf.